Samson von Snetlagen. Hij werd geboren rond 1510 in Melle, Duitsland. Van beroep was hij pfarrer, oftewel predikant, in buur, een dorp bij Melle in de buurt. Voor zover bekend kreeg hij in ieder geval één zoon, Wilhelmus Snetlage, die ook predikant werd. Samson is waarschijnlijk rond 1590 overleden.